Welkom bij de catering van Albron. Ik bereid broodjes en salaris voor de gasten. Als ze ze eten gekozen hebben, dan reken ik ze af bij de kassa. Wat ik leuk vind aan mijn werk is dat ik graag met mensen omga. En ik speel graag met kleur, met eten. Ja, ogen wil ook wat hè. Ik doe dat altijd met plezier. Elke dag kom ik graag naar mijn werk toe. Mijn collega's zijn behulpzaam, heel aardig en heel gezellig onder elkaar. Mijn dag begint om tien uur en dan bespreek ik dan samen met mijn collega. En dan krijgen wij ieder zijn taak en dan bereiden we daarna het eten voor de lunch. Als de gasten weg zijn van het restaurant, dan gaan wij zelf lunchen. Na onze lunch dan gaan wij met z'n allen weer onze werkplek schoonmaken. En om half drie dan zijn we al klaar en dan gaan we richting huis. Hoe bevalt het werken bij Alboron? Fantastisch. Ik heb ontzettend naar mijn zin. Ik werk hier al bijna 26 jaar. In die 26 jaar heb ik ook heel lang voor Randstad gewerkt en zo ging de balletje rollen dat ik dan door Alboron een contract werd aangeboden. Werken via Randstad is heel goed. Ik werd heel goed begeleid. Ze hebben ook cursussen aangeboden voor mij en dat heb ik ook gedaan. Nou, ik zou een andere aanraden om bij Albron te werken. Je krijgt een goede begeleiding, een goede team kom je terecht en je kan een cursus volgen. Wat voor type zal bij ons in het team kunnen passen is dat je flexibel bent. Je gezelligheid tonen, beleefdheid met je gasten. Dat is heel belangrijk en behulpzaam. Hey, Morgen bespreek ik samen met collega's uh, met een kopje koffie over de taken van de dag. Ja, en wat doe jij morgen?